Hi, Mirjam vlogt welkijkers. Ik ben Mirjam. De, en ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. In deze video ga ik zelf afnametest doen voor uh, baarmoederhalskanker. Het is wel een hele informatieve video voor als je mijn leeftijd hebt of uh, die Bereikt. Doe even een duimpje omhoog. Want uh, dit is ook niet bepaald een pretje. Dus ik vind dat ik die duim wel verdiend heb. En abonneer ook eventjes. Ja. Zeker als je mijn leeftijd hebt. Anders mag je eigenlijk niet eens abonneren. Nee, grapje, grapje. Grapje. Grapje. 18 plus. Ja. De rest moet wieberen. Uh, <laughs> Veel kijkplezier, doei! Nou, lieve mensen, kijk, ik heb het zakje binnen. Ik had vorige video uh, gezegd dat ik een uitstrijkje zou moeten laten doen, maar uh, dat kon ook met een uh, thuispakket. Uh, <laughs> ik ga hem even openmaken, kijken hoe dat in zijn werk gaat. Nou, wat zit hier allemaal in? Oh jongens, nou! <laughs> oh my goodness, wat heb ik nou weer? Uh... Geachte mevrouw, hierbij ontvangt u de zelfafnametest voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. De zelfafnametest is een betrouwbare manier om te onderzoeken of u HPV Human, moeilijk woord, virus, heeft. Hoe gaat het onderzoek? Met de zelfafname set neemt u zelf met een soort kwastje lichaamsmateriaal af uit uw vagina. U stuurt de zelfafnametest in bijgevoegde retour-envelop op naar het laboratorium waar het getest wordt op HPV. Wordt er geen HPV gevonden, dan is er geen verhoogd risico op baarmoederhalskanker. Bij ongeveer 1 op de 10 vrouwen is dit virus wel aanwezig. Dat is best veel hè jongens. Dan is alsnog een uitstrijkje nodig bij de huisartsenpraktijk om te kijken of er afwijkende cellen zijn. Ik zeg, uh, strijken maar! Ja jongens, dit doe je toch ook niet voor je lol, of wel dan? Zoals je kan zien uh, is mijn bed nog steeds zo. Want ja, ik slaap gewoon in mijn woonkamer. Ik heb eigenlijk één kamer tekort. Want uh, ja, in verband met uh, klein huis en zoon nog in huis. Ja, ik moet uh, dus dit apparaat gaan gebruiken. Nu komen we bij een vlog, lieve mensen. Die is dus echt voor uh, 50 plus vrouwen dan over het algemeen. Sorry voor de mannen in deze. Want uh, ja, jullie hebben hier dus helemaal geen klap aan. Maar de vrouwen die kijken... Die hebben er we wel gedaan. En volgens mij was dit vroeger niet op deze manier. Ik heb dit nog nooit gedaan. Hetzelfde als dus die borstkankeronderzoek. Ja, heel, heel stom natuurlijk. Maar goed. Dus mocht je die leeftijd nog niet hebben. En je bereikt die leeftijd en je moet het gaan doen. Ga het gewoon doen. Niet zo eigenwijs zijn als ik. Ga testen doen. Gebruiksaanwijzing die gaan we dan eerst maar eens even lezen. Ik laat jullie natuurlijk niet het hele gebeuren zien, hè? nee, nee. Dan wordt het in deze wel interessant voor mannen om te kijken, maar dat gaan we niet doen. Nee. Wel wel goed, maar niet gek. Ik kan wel de plaatjes laten zien. Let op, ik zal het even jullie laten zien. Ja, de plaatjes. Even kijken, spreid met één hand uw schaamlippen, breng met de andere hand het bovenste deel van de huis. Oh jemig, dat hele ding moet erin. Oh my god. In de vagina, tot de vleugeltjes tegen de schaamlippen aandrukken. Oeh. Nou ja, ik bedoel, eh... als je het helemaal wil lezen, zet je het maar even op pauze. Hè? Ik moet er wel aan geloven, ja. Uh, ga ik dat nu doen? Handen wassen, ding eruit nemen. Ja, ik, uh, ik ga aan de slag. <tie> <tie> <tie> Welkom bij het leed wat oud worden heet. <tie> Hé, hey, maar even zo'n dolle. Het is wel mijn kleur. hè? en uh, dus... Voor de thumbnail. <lacht> Ga ik die in mijn doos, duwen? Oh. Ik denk dat ze gaan schrikken van dat ons ding erin. Nee. Neem een makkelijke honing aan. Bijvoorbeeld zoals u een tampon inbrengt. Nou, dat heb ik ook al in heel eeuwigheid gedaan. U kunt dezelfde mannen zit zittend stand of liggend gebruiken. Nou, we gaan het doen en ik ga jullie zo uh, vertellen hoe het was, zeg maar. Dus heel informatief dit. Ik vind het echt een soort van wel interessant. Dit moet je dus in je vagina doen tot dit dingetje en daarna moet je dus hier draaien en dan hoor je vijf keer een klik dus je moet vijf keer draaien en dan hoor je vijf keer een klik en dan is die ver genoeg en dan kan die daarna eruit als je goed kijkt zie je daar een soort van kwastje ja die gaat dus naar binnen dan haal je dat plastic dat gaat er straks af en dan doe je deze er overheen ter bescherming en dit gaat dan weer zo in de verpakking. Dus zo hierin. Ik heb het nu nog niet gedaan hoor. Maar zo hierin. En dan dit gaat weer in het zakje. Dit moet erin blijven zitten. Zo. En als de test dan gedaan is, dus zo in het zakje. En in de retour envelop. Hartstikke idee. Zakje dicht. Denk aan de adrestikken, ja die moet er. Ja, die moet daar uiteraard nou zakje dicht. Zo, stikken erop. Hop. Ga met die banaan. Was het dus. Nou moet ik zeggen, uh, volgens mij staat er niet op dat je eerst uh, moet plassen. Verder weet ik me daar niet over uit. De zelfafname test is voor eenmalig gebruik. Hergebruik kan tot besmettingen. Uh, onsmakelijk. Eet smakelijk als je dit uh, tijdens de ontbijt, lunch of diner zit te kijken. De zelfafname test is steriel verpakt. Gebruik de set niet als de verpakking is beschadigd. Oké, okay. nou. Ja, er staat niet bij dat je blaas leeg moet zijn, hè? Want ja, dat kan ook wel eens misgaan. Wat een gezeik. U ontvangt binnen drie weken de uitslag per brief van de screeningsorganisatie. Nou, ik zeg, we zien jullie over drie weken weer.